Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Nou, ik weet dat ik de laatste tijd wel weinig uh, video's deel. Dat is vooral door wat te maken met de, met de, met de warmte. Dat ik daar echt niet goed, uh, ik kan daar niet goed tegen. Ik word daar best wel lui van. En uh, ja, ik zweet dan heel erg hard en zo. Dus ik ben eigenlijk van nature, ben ik echt wel een herfst-winter type. Ik hou echt van uh, ja, de, de regen, een fris windje, de frisheid. Dat is volledig mijn ding. Daarom ben ik ook wel heel uh, de landen waar dat ik het liefst op vakantie ga liggen. Ook in het noorden. Scandinavië, Schotland, Ierland. Uh, ja, landen zoals Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland. Dat, eigenlijk meer, dat zijn de landen waar ik zoveel van hou. Ik, uh, ik hou meer van frisheid dan van warmte. hitte is echt niks voor mij. Dus um, ik heb eigenlijk genieten van een badje. Een lauw badje natuurlijk. Niet te warm. Um, maar gewoon lauw. Wat fris water. Het doet nu wel deugd met zo'n weer. Ik kijk er heel hard naar uit uh, voor de komende dagen dat de temperaturen weer omlaag gaan. Dat heb ik echt van nodig. Ja. Uh, yeah. Ik ben echt wel uh, aan het afzien, aan het lijden van het warme weer. dat is echt niks voor mij. Vorig jaar weet ik ook nog dat het rond juli ook heel erg uh, ook een hittegolf was. En ik weet ook nog dat die maand voor mij heel erg traag voorbij ging. Uh, ik was zo blij toen de maand juli om was. Augustus was wat koeler. Hopelijk is dat dit jaar ook het geval. Dat het ook in augustus wel wat frisser mag zijn. Want Hytten uh, en ik, dat gaat niet echt samen. Ik weet dat jullie uh, mijn hoofd al een tijdje niet meer hebben gezien. Ik heb al een paar filmpjes gemaakt de afgelopen tijd. Maar dat was dan gewoon uh, dat ik iets anders aan het filmen was. Mijn planten bijvoorbeeld aan het voorstellen was. Of uh, andere uh, kunst of andere voorwerpen aan het voorstellen was. Want nu zien jullie mijn hoofd nog eens een keer na een lange tijd. Maar ja, uh, yeah, met dat met het warme weer en zo. dan uh, In de zomer ben ik sowieso minder actief. Dus jullie zullen mij in de herfst, en de winter waarschijnlijk wel wat meer bezig zien op YouTube. <laughs> maar ik wil toch nog graag hier vandaag nog even delen met jullie dat, uh, dat ik aan wat ik ben, hoe dat met me gaat, hoe dat ik uh, aan, het, aan het afzien ben <laughs> van, dit, van deze zware hittegolven. En uh, ja... Ik zal er al maar altijd nog iets van mij laten horen de uh, komende tijd en uh, hopelijk ik hoop dat het met jullie ook allemaal heel erg goed gaat natuurlijk. Dat uh, jullie niet uh, te hard lijden onder dit warme weer, maar er komt wel snel verkoeling wel aan, want de temperatuur gaat weer wat da dalen, dus dat vind ik al heel erg goed nieuws. Dus uh, ja, <laughs> zo kan ik wel even verder be bezig blijven. Maar ik zal het wel uh, houden voor nu en uh, ja, dan zie ik jullie wel een volgende keer wel eens terug. Als het wel wat cooler is, dan kom ik nog wel in zo'n beeld. En uh, ja, ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne avond en heel erg veel liefst van mij. Doei!